Zou je graag iets vollere wenkbrauwen willen of wat kleuren willen toevoegen, dan heeft Blot hier een heel fijn product voor. Dit potloodje heeft aan één kant een mooi potlood van een zachte substantie en aan de andere kant een borsteltje om je wenkbrauwen mooi in model te krijgen. Doordat het product al een soort gel bevat, een soort wax, die de wenkbrauhaartjes mooi op zijn plek houden, heb je hierna ook geen ander product meer nodig. Het geeft een heel mooi en naturel effect. Hoe je dit het beste kunt aanbrengen, ga ik je nu laten zien. De wenkbrauhaartjes kam je eigenlijk naar beneden. Dat komt omdat je de wenkbrauw van bovenaf wil aanzetten. En op deze manier teken je eigenlijk een paar haartjes van bovenaf en je kampt je wijnbrauwhaartjes weer mooi naar boven toe.